Kijk, dit is... Oh, ja. Ja. dit is dan nu toevallig meegekomen. Ja. Maar dit kan ook door de pomp heen. Ja. Die pomp is groot zat dat dit er doorheen past. En dat wat er in zo'n zak zit, dat is er allemaal, dan al vaak uitgevist door ja. de jongens, hè, die wisten dat eruit uit, want hoe minder het hierin zit, hoe beter het eraf kunnen voeren. Maar goed, dit is, dit is alles wat niet door de pomp heen gaat. Ja. Hallo, mijn naam is Ida Wiersma. Ik ben kunstenaar en ik mag in opdracht van het waterschap Hollandse Delta in deze prachtige omgeving een muurschildering maken in het kader van de campagne Scheppen voor Schoonwater. Ik heb er heel veel zin in en ik neem je graag mee op deze reis. Dus hopelijk tot snel!